Wat ga je doen? Uh, Wij gaan water halen uit de sloot. Hier. Ja, maar hoe? Uh, met een emmer die gooien we in het water. Ja, laat maar zien. Hier. Ja. En wat doe je dan? Zo hoog. Oké. Okay. Wat gaan jullie met het water doen? In, het okay. in de plantenbank oh, zo, zo, die zijn sterk.